Tomzorg, zoekt u op uw rolstoel een werkblad, werktafel, dan heeft Tomzorg daar een perfecte oplossing voor. De werktafel van Tomzorg is gemaakt van perspex, een zeer duurzaam kunststof. En voorzien van verstelmogelijkheden om hem altijd goed vast te kunnen zetten op diverse type rolstoelen. Leefbaar in drie formaten zodat u van rolstoelen van 39 tot 52 centimeter altijd het juiste plat kunt vinden. Eenvoudig op elke rolstoel te plaatsen en goed vast te zetten door middel van de vier schroeven die aan het werk wat vastzitten. Aan de voorkant een rand zodat nooit dat u hier doorheen kunt zien, dus ook voor de persoon die de rolstoel zelf wil verplaatsen, zeer veilig, omdat je door het blad kunt zien waar je rijdt. Dus zoekt u een werkblad, een werktafel voor op uw rolstoel, dan is de werktafel van Tomzorg een zeer goede keus en een zeer duurzaam product. Mocht u overgaan tot aanschaf van deze tafel, dan weer wensen wij u daar Heel plezier mee en hopen hoop u spoedig weer bij ons terug te mogen zien. Hartelijk dank.